Dag Chris, een van de evoluties die we momenteel zien in de financiële economische wereld, dat is dat de rentevoeten na lange tijd weer aan het stijgen zijn. En dat kan uiteraard een impact hebben op de beurs. En dat doet vraagreizen. zal die rentestijging zich effectief gaan doorzetten? En moeten beleggers zich daar zorgen over maken? Om te beginnen, Chris Kippers, ja, wat is er aan de hand? Wat ligt er aan de basis van die oplopende rentevoeten? Ja, uiteraard, de rentevoeten deels tonen eigenlijk de, de, hoe de economie het eigenlijk doet. En als we vandaag zien dat er duidelijk een versnelling is in de economische groei, dan reflecteert inderdaad die rentevoeten, die als we kijken naar de US, zijn toch wel verdubbeld naar bijna 1,7 vandaag. In Europa zijn ze ook al redelijk gestegen. Natuurlijk als je kijkt naar Duitsland van 0,6 naar 0,3. Het blijven nog absoluut lage niveaus natuurlijk. Maar dit weerspiegelt wel dat de economische groei aan het aantrekken is. En een economie die aantrekt, dan denken we weer aan het woord inflatie. En dat is inderdaad de onderliggende reden voor die rentevoetstijging. Uiteraard, wat gebeurt er als de rentevoeten gaan stijgen? Voor de eerste keer, sinds jaren hebben de beleggers weer een alternatief voor aandelen. Dus TINA, there is no alternative, is vandaag een beetje anders, want er is inderdaad weer voor de eerste keer een alternatief. Ja, aan de ene kant oplopende rentevoeten, aan de andere kant de vrees voor een inflatiestijging. Wat is de impact daarvan op de beurs? Ja, theoretisch gezien zouden de beurzen natuurlijk hiervoor een correctie moeten zien. Maar wat we tot nu toe eigenlijk toch wel meemaken, is dat eigenlijk die hogere groei die eigenlijk door de economische groei verwacht wordt, zorgt dan ook voor betere winsten en daardoor blijft de impact door de beurs beperkt en is er zelfs, eigenlijk zelfs een stijging onderliggend. De beurzen houden stand of ze zijn stijgend. Zijn er dan geen implicaties voor bepaalde sectoren of bepaalde aandelen? Ja, als we kijken naar de beurs, zodat bedrijven gewaardeerd worden, zeer veel bedrijven worden eigenlijk op een soort cashflow gewaardeerd. En als er bedrijven zijn die hun winsten heel ver in de toekomst hebben, als die worden verdisconteerd, zoals we dat noemen, naar vandaag, dan zie je dat daar wel een zware impact kan zijn. Dan spreek je natuurlijk over bedrijven waar wij, bijvoorbeeld biotechbedrijven, waar de winst in de toekomst ligt, groeibedrijven natuurlijk ook, die vandaag verlieslatend zijn. En zulke bedrijven zien we wel toch een zware impact effectief. Hoe gaan professionele beleggers daar nu eigenlijk mee om, Chris? Ja, als we kijken natuurlijk in de COVID-crisis, wat hebben we gezien? De bedrijven die heel veel bezig waren met e-commerce, digitalisering, door te veel aan liquiditeiten wat door de markt er was ingepompt, die hebben enorm geprofiteerd. Vandaag zien we eigenlijk de omgekeerde beweging. De bedrijven die inderdaad in lockdown zaten, zien eindelijk een revival. En dus professionele beleggers gaan eigenlijk hun vermogen herallokeren van de technologiespelers bijvoorbeeld naar bedrijven die meer cyclus zijn, die dan profiteren van de heropleving van de economie. Een stijgende rentecurve houdt natuurlijk ook in dat een sector zoals de banken, die natuurlijk leven bij een stijgende rentecurve, dat die inderdaad ook weer gaan heropleven. En wat is het effect op obligaties bijvoorbeeld? Ja, obligaties, daar zien we ook dit effect. Bijvoorbeeld de langlopende obligaties, waar inderdaad de interestvoeten op lange termijn gaan binnenkomen, zien natuurlijk enorm af van deze rentestijging. Korttermijn obligaties hebben dat wat minder dat effect. Dus dat effect zien we ook in de obligatiemarkten effectief. Intussen is er al wat enthousiasme over een heropleving van de economie. Wat zijn aandelen die daar echt van profiteren op dit moment? Ja, als we kijken, die heropleving natuurlijk, die komt wat sneller, zeker in de US en Azië, dan verwacht. En wat we dan inderdaad zien, is dat de klassieke bedrijven die in lockdown ook waren en die daar een om van afzagen, dus de leisure sector, dat die toch wel het heropleven is. Als we kijken naar de travel sector, als we kijken naar uh, leisure in het algemeen, zoals cinemaspelers, horecagroepen en noem maar op, daar zien we enorme heroplevingen. Hè. Als we concrete voorbeelden kunnen geven, een cinema World is maal vier gegaan sinds het dieptepunt. onze lokale speler Kinepolis maal drie, ook TUI krabbelt weer recht. Dus we zien wel effectief dat die heropeningskoersen toch wel inderdaad terug naar niveaus gaan van voor de lockdowns. We zeiden het daarnet al, groeiaandelen die kunnen het slachtoffer worden van de rente die weer oploopt. Zien we dat ze nu al in ongenade vallen bij de belegger? Een deel van die bedrijven inderdaad ziet enorm af op de beurs. We hebben het hier op voorhand reeds gehad van een meest gehypte aandeel, laten we zeggen een Tesla bijvoorbeeld, waarbij, waarbij zeer veel toekomstige winst wordt ingeprijsd vandaag. Door die interestvoet die aan het stijgen is, worden die winsten verdisconteerd naar een lager niveau en dus de koers is daar toch wel een goede 30% van zijn piekniveaus af. Ook andere bedrijven met heel veel winst in de toekomst zien daarvan af, maar we moeten die een onderscheid toch wel maken. De grote spelers alle Amazon, Google, noem maar op, dat zijn toch wel jongens die vandaag al zeer winstgevend zijn en die eigenlijk quasi geen correctie hebben gezien van hun piekniveaus. Chris Kippers, bedankt voor de toelichting. Wordt ongetwijfeld vervolgd. Graag gedaan.